Dit is Jakarta, een bruisende en snel groeiende miljoenenstad met een probleem. Water. Door de economische groei is er steeds meer van nodig. Een groot deel daarvan wordt uit de grond gepompt. Per jaar daalt de bodem hierdoor tot 15 centimeter. De 5 miljoen inwoners van Noord-Jakarta worden daarom direct bedreigd. Een betonnen muur is tot nu toe hun enige bescherming tegen het zeewater. Daarnaast kan door het zakken van de bodem het rivierwater niet meer vrij uitstromen naar de zee. Nu al zijn overstromingen een groot probleem voor de stad. Zonder ingrijpende maatregelen kan een deel van de stad letterlijk kopje ondergaan. Sinds een aantal jaar denkt Nederland, op verzoek van Indonesië, mee over een oplossing. De plannen zijn samengevat in het NCICD, National Capital Integrated Coastal Development. Dit zijn de hoofdpunten die nu al worden aangepakt door de Indonesische regering. De drinkwatervoorziening en de riolering worden verder gemoderniseerd, waardoor er geen diepgrondwater meer wordt opgepompt. De zeemuur wordt verder versterkt. En er wordt nagedacht over reservoirs waar het rivierwater in kan uitmonden. Deze kunnen dan worden leeggepompt naar de zee. In de stad is hier echter niet genoeg ruimte voor. Daarom is het plan, als het zinken van Jakarta toch doorgaat, een soort afsluitdijk aan te leggen voor de kust van Jakarta, de Outer Sea Wall. Het pijl van het water voor de kustlijn kan op die manier kunstmatig laag worden gehouden. Bovendien ontstaat zo een belangrijke nieuwe Oost-West verbinding en biedt dit mogelijkheden voor nieuwe economische ontwikkeling. De voorbereiding op het besluit over de Outer Sea Wall begint nu. Zo dragen we bij aan een veilig en bruisend Jakarta.